Na een paar dagen met heel erg mooi lenteweer, met veel ruimte voor de zon, waren ook vanochtend de voortekenen nog goed. Was er een prachtige zonsopkomst zichtbaar, zoals ook hier in Haarlem, met die mooie oranje kleuren aan de lucht. En we zien ook de weerspiegeling in het water. Er stond toen nog heel weinig wind. Er kwam in de loop van de dag wel verandering in, want een regenzone bereikte ons land. Dus die zonneschijn werd verhuild voor bewolking en ook de paraplu en regia's kon weer tevoorschijn komen. We zien die regenzone hier overdag vanuit het zuidwesten over ons land trekken. Die trekt vanavond weg naar het noordoosten, maar daarachter komen ook nog wel wat losse buien tot ontwikkeling. En dat lage drukgebied trekt pas in de loop van vrijdag weg naar het zuidoosten. Vanuit het noorden neemt dan de invloed van een hoge drukgebied weer toe. En dat gaat ervoor zorgen dat het weer gaat stabiliseren, dat het weer droog gaat worden en ook dat de zon weer gaat schijnen. Dus we moeten wat wisselvalligheid betreft eventjes nog door die paar dagen heen bijten. Vanavond dan ligt het zwaartepunt van de regen nog boven de oostelijke helft van het land in het westen komen wat opklaringen voor, maar ook daar kan nog wel een enkel buitje tot ontwikkeling komen. Temperatuur ligt rond een graad of acht met een matige zuidenwind. Vannacht dan trekt het zwaartepunt van de regen verder weg naar het oosten. Het blijft overwegend bewolkt met af en toe dan een bui of wat lichte regen. De temperatuur daalt door die bewolking ook niet heel sterk, komt nauwelijks onder 6 graden uit met het aanhouden van die matige zuidenwind. Morgen overdag hebben we dan eerst met veel bewolking te maken. Af en toe komt er dan een losse bui voor dat lage drukgebied trekt geleidelijk weg naar het zuidoosten. De invloed van dat hoge drukgebied gaat weer wat toenemen en dat zorgt ervoor dat we in de loop van de dag vanuit het noorden steeds meer opklaringen met ruimte voor de zon gaan krijgen. En de wind gaat door het verplaatsen van dat lage drukgebied ook wat kantelen naar een noordoostelijke richting en de temperatuur ligt middags dan rond 12 graden. Dan nog even vooruitblikken naar de wat langere termijn. Het lange paasweekend ook wat eraan aan zit te komen. En voor iedereen die die dagen vrij heeft, heb ik goed nieuws. Want vooral de zaterdag en de zondag zien er flink zonnig uit. Temperatuur rond 13 graden met niet al te veel wind. Maandag zelfs 15 graden. De dag begint zonnig, maar later gaat de bewolking toenemen. En maandagavond volgt er dan wat regen. En de dagen daarna is het weer wat wisselvalliger. Maar dat paasweekend zien ziet er dus flink zonnig uit.